hij kan, kan ik absoluut niet. Het is geen klein bedrijf. Alle frieken die we bezochten, die deden nog het traditionele werk. Het is een beetje als Tesla. Je maakt eerst een heel duur model. Dat is ook weer zo'n vraag. Dan moet je afscheid nemen van elkaar. Ik denk dat je altijd moet luisteren naar jezelf. Ik vind dit het leukste bedrijf dat ik ooit in mijn leven gedaan heb.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 om de bouw opnieuw uit te vinden, zeg maar. Is dat ook makkelijk omdat jullie nog niet bestonden, zeg maar? Dat in ja. vijf, je had geen, geen, geen legacy, geen shit, ja, geen... Ja, dus dat geen legacy, dat is bij ons wel zomaar een sleutelwoord. Hè. Dus het, het niet creëren van legacy wordt dan vervolgens heel lastig... want je moet ja. zorgen dat je altijd innoverend... en altijd uh, vernieuwend blijft. Maar als je een bedrijf begint zonder legacy... en je hebt uh, een, een start met nul... dan moet je, vind ik, uh, wij, vinden ze niks het verplicht aan de wereld... om iets te doen, uh, om iets te bouwen... op ja. een manier dat het goed is voor de wereld... En, Goed voor de mens. Uh, zo meneer je noemt Vincent heel snel, volgens mij zit hij in het eerste sleutelmoment uh, van ja. jou, maar daar zo meteen, maar even ja. over Unbreak. Um, zijn jullie hier uniek in? Ja, ik denk wel dat we uniek zijn in die bouwmethodiek. We, we hebben wel uh, concurrenten uiteraard in de bouw, hè. er moet heel veel gebouwd worden, dus iedereen die, uh, die iets in de bouw doet, die, uh, die moet er vooral mee blijven doorgaan en wij willen het anders doen. Ik heb nog geen bedrijf ontdekt wat um, doet wat wij doen. Nou. Want is de bouwwereld innovatief? Nee. Ik denk wel dat er heel veel producten uh, geïnnoveerd worden en dat er heel veel bedrijven zijn die mooie innovatie maken. Maar wat ik heb gemerkt, ook in mijn uh, vorige carrière, is dat het heel implementeren van innovatieve producten heel lastig is in de bouw omdat dus, alles vasthangt aan oude, want hoe komt dat dan? Nou, bouwbedrijven die doen al jaren één ding. En die bouwen al jaren op die manier en daar verdienen ze ook altijd goed geld mee. Ja, en dan is een zijweg vaak heel lastig ja. en een nieuw product is heel lastig. En vaak heb je ook nieuwe producten, een innovatief product en dan wil een bouwer dat bestellen, maar gelijk in tonnen. En dan is dat er niet, omdat ja, dat het toch nog een nieuw klein product is en dat ja. is lastig om een eerste klant te vinden. Wij adopteren veel van die producten wel dus wij zeggen van kom maar langs en bewijs maar en kijken en dan kijken of we het kunnen implementeren en dat heeft ook geleid tot het product dat we nu hebben. Wat weet jij nou. van de bouw eigenlijk?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 en uh, ja dus dat vind ik dat vind ik leuk uh, dus ingewikkelde mooie bouwprojecten waar nee. uh, niet zoveel uh, budget gezeur was dat, uh, mm -hmm. dat was altijd leuk het eerste sleutelmoment wat je hebt meegenomen is de beslissing om met een, een totaal verschillend persoon als partner te beginnen iets wat je in het verleden altijd verkeerd hebt gedaan uh, je noemde vincent al ja. dat is de partner ja vincent Graafstein dat ja? is mijn uh, mijn uh, mijn compagnon Um, in het verleden fout gedaan. Ik moet er, he, voordat mijn oude kompions denken, wat zegt ja, hij nou ja, weer? Ja, ja, waar. Ja. <laughs> ik heb, ben allemaal hele goede maten met z'n allen. Uh -huh. Maar uh, dat waren wel gelijkgestemden als ik, met dezelfde visie en dezelfde uh, kunde. Ja. En Vincent is iemand die kan totaal iets anders uh, wat ik kan. Ik, ik, wat, wat hij kan, kan ik absoluut niet. Dus hij is heel goed in de bedrijven bouwen, hij is heel goed in de structuren, in het personeel, in financiën. En ik ben heel erg van techniek en van de commercie. En onze, ja, onze huwelijk is uh, heel goed, juist omdat we ons helemaal uh, separaat uh, ons eigen ding hebben en dat, wij, uh, um, dat hij mij hem in waarde laat en ik hem enorm in zijn waarde laat. En, hem, uh, uh, um, en daardoor floreren we. Is dat, dat van tevoren, van. is dat van tevoren verzonnen deze wijsheid of kwam je erachter toen je Vincent had ontmoet in jullie waren gestart, zeg gestart? Maar? Nou, ik kende Vincent al tien jaar uit een businessclub uh, die hij ooit heeft opgericht, waar ik nog steeds in zit. En, uh, Um, ik wist wat voor een persoon het was en ik um, uh, had een duidelijk beeld toen ik toen ik wilde beginnen met dit bedrijf. Uh, we zijn het samen begonnen, maar toen ik het idee had om op een andere manier te moesten bouwen, um, uh, ik wil echt iemand anders hebben. Ik heb wel geleerd van uh, het verleden. Uh, hij vulde dat volledig in mm. en ik vulde dat ook voor hem in. En, uh, dus we zijn ja het samen aangegaan. Ja. Hebben jullie dat? Zeg maar ook een soort van vast, toen jullie begonnen, is dat dan ook iets wat je vastlegt of zo? Of is het gewoon een soort, uh, dat je met z'n tweeën zit van oké, okay, jij doet dit, jij doet dat en dan loopt het wel? Ja, nou ik denk wel dat dat het ontstaat natuurlijk een beetje autonoom hè, dus daar, daar groei je wel in. Maar dat was vanaf het begin af aan wel heel erg duidelijk. Wij, hmm. wij hebben dat wel uh, besproken um, en, en uh, ja, de taken verdeeld ja, en dan, dan voel je ook dat dat een match is. Nou, hij zegt, ja, laat mij dat dit oppakken. Ja, graag, want dat kan ik niet. En uh, pak jij nou dat op, want dat, dat kan ik niet. En, uh, mm. en dat gaat vooral omdat je elkaar in, in, in waarde laat en ook elkaar heel erg steunt mm. in de zaken. Als je er geen verstand van hebt, dat je ook iemand vertrouwt die er wel verstand van heeft en dat ja. hij het goed doet. Ja. En dat werkt bij ons heel goed. We hebben een enorm goede samenwerking. Dit, dit is een ongekend uh, mooie... Uh, dus take-out take van dit verhaal, zoek, zoek een complementair iemand en niet iemand die op jou lijkt. Ja, dat is absoluut mijn advies. Als ja. het dan als advies mag zijn, dan zou dat mijn gastadvies ja, zijn. Ja, ja. En dat komt natuurlijk met leeftijd, dat komt ook met ervaring. En uh, vaak denk je als je een kampioen hebt, nou ik, we gaan samen, versterken we elkaar op één punt en dan worden we extra succesvol. Mm -hmm. Ik ben er nu achter dat dat niet zo is. Mm. Uh, uh. Ja. Je zei in het kort in het begin even hè, wat Ambrick uh, uh, allemaal doet, be beschrijf dat eens even uitvoeriger, want het is blijkbaar nog wel een innovatief uh, ja. verhaal. Uh, uh, wat, wat staat er nu aan het bedrijf? Zeg maar? Wat doen jullie vandaag de dag en hoe werkt dat? Ja.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 En terecht, want daar, ligt de, daar is ook de nood het hoogst. Alleen wij hebben nu het smetjes Tesla. Je maakt eerst een heel duur model met alle opties. En dan kunnen we veel makkelijker naar beneden dan als we nu een heel goedkoop. Dan kunnen we nooit meer naar boven. Hm. Dus we hebben nu een hele dure woning gemaakt. Wat wat kost die dan? Nou, het, op, op woningbouw is die, uh, dan valt het nog wel mee wat die kost. Als je een full spec neemt, dan liggen alle potjes en pannetjes erin. En je bedden en je lakens. En je die zijn bellen kost die 375.000 uh, extra btw. Hm. Dus op woningbouwgebied zijn we ook nog eens een keer heel goedkoop. Hm.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 het is er nog niet dus ja dat is uh, dat is uh, je uh, loopt dat... een beetje voor de troepen uit zeg. ja dat hopelijk gaat dat wel veranderen en hoe is het met de regelgeving uh, verder als je wil uitrollen naar gewone woningen en zo is dat ook een remmende factor nou daarom maken we nu kijk in die vakantiewereld hoeven wij niet bouwbesluiten en bang 1 2 3 te hebben dat hebben we allemaal ja. we hebben een a 4 plus label op de woning zitten dus wij doen alle testen die nodig zijn om het ook voor uh, reguliere bewoning uh, te hmm. kunnen uh, hmm. gebruiken Um, dus uh, zolang die bouwmethodiek hetzelfde blijft, dan maakt het niet uit wat ik daarvan maak. Of ik er nou een klein huis of een groot huis van maak. Dus ja. wij denken dat dat geen probleem is. Dat is probleem. Je derde sleutelmoment, groot denken en hard groeien en nog harder vooruit. Komma, uh, bij sommige mensen personeel ging dat niet goed. Hoe hard gaan jullie? Ja, heel hard. Ja. We hebben een aantal uh, slogans, uh, of een aantal payoff's bij ons. En daar is eentje van, is mag 3. En uh, dat is bij ons altijd het gas in trappen.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 En op het moment dat er heel veel meningen komen en dat er heel veel geredeneerd wordt en heel veel nagedacht wordt en heel veel rapportages worden gemaakt over een eventuele beslissing, ja, dan ben je misschien al het moment voorbij. Mm. En uh, omdat we zo innovatief zijn, ja, uh, uh, leent het bedrijf zich er ook heel goed voor. Uh. Zijn er alleen financiële KPIs en commerciële KPIs of hebben jullie ook... Uh, jullie zijn natuurlijk duurzaam, circulair, je noemt het in het begin. Ja. In hoeverre uh, is het voor jullie heel erg belangrijk dat jullie de aarde een stuk mooier maken? Nou, Er zijn altijd financiële KPI's en er zijn altijd omzet- uh, of uh, um, capaciteit-KPI's. We hebben natuurlijk uh, um, uh, gezegd: we willen zoveel woningen produceren. Hè? Dus wat, wat is nou de optimale structuur in de, in de fabriek? En ho hoe kunnen mm -hmm. we dan zoveel woningen produceren dat we inderdaad het verschil een deuk gaan slaan in die woningennood die we hebben? Mm -hmm. um, um, uh, uh, maar er zijn ook. Uh, Anders soort KPI's die wij uh, uh, die we hebben die we binnen binnen het personeel binnen binnen onze we noemen het GT het growth team dus de direct directie die hebben dat is belangrijk ja mm. ik vind het een uh, uh, we moeten elkaar toetsen. En, um, en, en dat doen we niet alleen op ons gedrag en, uh, en, en hoe we functioneren, maar dat doen we ook op KPI's. Ja. En een soort, je hebt nu zo'n Corp status die je kan hebben. Hè? Is dat ja. voor jullie relevant? Of hebben nou, jullie ja, dat nog... dat, uh, dat wilde ik net zeggen. We hebben Corp in onze ondernemingsstructuur opgenomen. En we hebben nu een persoon aangenomen die dat voor ons gaat. Uh, de eerste uh, ja, bewegingen, gaat maken, die kant op. Hm. Het is niet zo makkelijk. Uh, we hebben natuurlijk de normale uh, certificeringen van PSFC en al die andere, die hebben mm. we. We willen mm. nog naar Green Key. We hebben een ja, soort roadmap gemaakt wat we willen doen. Daar is Bicorp een hele belangrijke van willen aantonen dat we dat kunnen. En daar hebben we ook onze financiële structuur en onze uh, structuur van het bedrijf al op ingericht. Dus de dingen die we moesten doen ten tijde van de oprichting, hebben we dat al meegedaan. Hm. Ja. Twee kort vragen nog uh, die ik wil weten van je. Eén, uh, ik ben kleinere ondernemer, ik zit te kijken. Uh, ik heb ook een maakbedrijf of ik doe ook iets, hè? geen consultancy of advies, maar ik ben ook dingen aan het maken. En zo. Wat kunnen kleine ondernemers leren van toch wel zeg maar, het grote verhaal wat jij hier brengt?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 Kijken en luisteren naar de, de sleutelmomenten van de prachtige bedrijf Unbrick en van Marijn. En als je dit soort gesprekken leuk vindt en je zit op YouTube, blijf dan even hangen. Krijg je zometeen twee nieuwe? En heb je naar de podcast geluisterd? Abonneer je op ons kanaal en dan vind je daar nog veel meer toffe ondernemersgesprekken. Voor nu, dankjewel. Hoi.